Hier in Ethiopië zeggen we, leave no child behind, dat wil zeggen, laat geen enkel kind achter. Zorg ervoor dat alle kinderen naar school kunnen. En daarom is het heel erg belangrijk dat iedereen VSO steunt. En we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen recht hebben op onderwijs en naar school kunnen. Met uw steun kan VSO meer vakdeskundigen naar gebieden in Ethiopië of andere landen sturen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen.